Ik ben boven naar van de in de RTL Boulevard. Er is weer een Moskowits op het toneel verschenen. Hij is regisseur, heet Max, is de zoon van Robert en kleinzoon van van als Max. De Vara gids raakt het spoor een beetje bijster. De vara-gids van deze week dicht advocaat Max Moskowits het verborgen talent van regisseur toe. Maar dat blijkt een stevige blunder te zijn. Het is Kleinzoon Max die zich ontwikkelt tot aanstormend filmtalent. Je moet wel een beetje je, je bronnen verifiëren, of tenminste ze gebruiken. En uh, niet zomaar even, ja, eigenlijk gewoon uh, uit de lucht uh, trekken, zeg maar. De 25-jarige Max maakt de documentaire reeks Jojo NL. Een door Max Moskowitz gemaakte serie portretten van Joodse jongeren. Als er iets over, over Joden wordt gemaakt is het vaak over de holocaust of over politiek in Israël. Het is altijd, heeft niet altijd een hele leuke boodschap en het heeft vaak een beetje la, uh, lading. En, um, nou, ik wil gewoon uh, jonge mensen neerzetten die iets leuks doen in het nu staan. En uh, verder daar niks mee te maken hebben, behalve dan dat ze uh, een Joodse identiteit hebben. Aan Max de lastige taak om het Joodse geloof een beetje hip te krijgen. Oké. Okay. Het zit natuurlijk in het bloed. Ik ben niet religieus, totaal niet. En, uh, maar goed, ik bedoel, ik doe wel wat met, uh, met identiteit, laat ik het zo zeggen. En om het te maken als filmregisseur is een achternaam als Moskovits niet verkeerd. Ik moet vaak tegen een soort van stereotype aanboksen. Dat betekent dat ik soms net iets harder moet rennen dan een ander om te bewijzen. Zeker als je uh, een vak als dit kiest. Weet je wel, mensen hebben al vaak zoiets van... Oh God, uh, Weet je wel, er komt zo'n Moskowitz aan. Max gaat er liever met de camera op uit, dan dat hij in een statige toga wordt gehesen. Ik, ik doe wat ik leuk vind en ik ben hier heel erg uh, gelukkig. En ik voel me echt, uh, nou ja, uh, ik ben echt wel een beetje dankbaar dat ik gewoon dat doe wat ik heel graag wil doen. En uh, dat dat goed gaat. Maar er zit genoeg advocatenbloed in deze Moskowitz teller. Nou, ik ga ze niet aanklagen, maar uh, als ze het niet rectificeren, pas op. Nou, het is wel een beetje zielig natuurlijk van de vadergids dat ze dat foutje hebben gemaakt. Want wat hebben ze nou precies dan ook... Uh... Nou ze hebben groot aangekondigd in de vadergids deze week dat er een nieuwe programmareeks komt... die gemaakt is door de oude Max Moscovic, dus de vader van Bram. En dat hij een, een nieuw spoor aan het bewandelen is. <laughs> nou daar is uh, mooi niks van aan, want het gaat dus om hem. Het is een vergissingje, een beetje pijnlijk ook omdat de oude Max een beetje ziek is op dit moment. Of een beetje veel Zeer, zelfs. He? Yeah. Dus het überhaupt niet zou kunnen. Maar ik vind het wel leuk om eindelijk eens een keer een telg te worden die een, uit dat geslacht die een andere kant op wil. Die juist niet de advocatuur in wil... Die misschien wel prachtige programma's gaat maken. En die misschien ook wel een keer heel leuk links van het midden staat. In plaats van die oude Bram hier die steeds maar vertelt dat hij rechts van het midden staat, toch? Ja. Nou, hij is in ieder geval eerlijk overheen. Ja. ja, en dat programma is wel leuk trouwens. Het komt zondag om twee uur op eerste pasdag dus. Het duurt zeven minuten. Dus je moet niet te hard met je ogen knipperen, want dan is het alweer helemaal uh, voorbij. En hij portretteert in de eerste aflevering Daniel de Ridder, de Ajaxiet. Die vloeiend uh, Hebreeuws blijkt te spreken. Niet zo gek, want zijn moeder komt oorspronkelijk uit Israël. En ik sprak, ik heb heel rare netwerken, ik sprak vanmiddag uh, de vriend van de moeder van Daniel de Ridder. En die vertelde me dat de videorecorder van die moeder dus al op scherp staat. Wat goed. In mijn mond zou openstaan van uh, verbazing over al deze informatie. Zeer interessant. Ja, ja dat vind is ik ook een leuke over. jongen trouwens, voor. die jonge Moscovits. Hij is een zoon van Robert en Robert is een beetje die de, was een de beetje, zwarte schaar. ja die was een beetje in diskrediet discrediet geraakt, Maar hij is, die is weer, weer, weer terug in de familie getrokken. Hij is terug in de vaart aan Volker en die wordt weer helemaal als advocaat opgenomen in de familie tegenwoordig. Ja. Ja. Het is het neefje van Bram dan, toch? Ja. Dus Bram is zijn oom. Ik voel cool ja. een ja. continuing story ja. aan. Ja. Hier, toch? Ja. Ja. Het is soort, ja. Er zit een serie in. Ja. <laughs> de, de nieuwe, nieuwe Moscovic.